We maken ons klaar voor de tweede dag. We aten een lekker ontbijtje en maakten onze rugzakken klaar voor de tweede dag. Lucas zegt in vertraging, hij kan niet vertrekken. Hij zal fucking lang bezig mee. We reisden met de bus en met ons skateboard richting Nieuwpoort. Toen we klaar waren met het skatepark in Nieuwpoort, waren we plots op een atletiekpiste. Maar eigenlijk wouden we naar de winkel. Daar kregen we gratis koffie. Nu blij, daar heb je een koffie. Zeker. Na de laatste tramrit waren we aangekomen in het skatepark van Oost-Tijnkerken. geen steps toegelaten. Na het skatepark O'DK was het tijd om terug naar huis te gaan. Ik een Op de trein vond ik een bril. Een bril van het merk Armani. Na een paar uurtjes op de trein waren we terug in Dijnzig. En om deze geweldige tweedaagse af te sluiten, gingen we nog skaten in ons local park.